Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In de vorige missie ben je begonnen met het programmeren van jouw robot die de oceaan kan ontdoen van al het plastic dat daarin ronddrijft. Er drijven namelijk meer stukken plastic in de oceanen dan er sterren in de melkweg zijn. Pak nu het werkblad met de codeblokjes voor missie 2, en knip ze netjes uit. Zet deze video maar even op pauze, terwijl je dit doet. Gelukt? Mooi. In de vorige missie heb je ontdekt dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen. En dat je een reeks stappen binnen zo'n algoritme een sequentie noemt. Maar eigenlijk zijn we één ding vergeten. Een algoritme start vaak met een bepaalde actie. Weet je mijn ochtendroutine-algoritme nog uit de vorige missie? Als ochtends de wekker gaat, dan stap ik uit bed, ga ik onder de douche, droog ik me af, trek ik mijn kleren aan, maak ik ontbijt en ben ik klaar voor de dag. Doordat de wekker afgaat, start mijn ochtendalgoritme. Het afgaan van de wekker is in dit geval de actie. Zo'n actie noem je in programmeertaal een event. In een computerprogramma kan dat event bijvoorbeeld een muisklik of het drukken op een toets van het toetsenbord zijn. In ons programma is het startblokje het event, de actie die ons programma laat starten. Kijk nu eens naar deze puzzel. Zou je die weer kunnen oplossen met een sequentie? Maak eerst de puzzel na op je spelbord. En start dan met het eventblokje en probeer een oplossing te vinden. Lukt het je niet om een oplossing te vinden? Start dan deze video weer en dan kijken we samen of we een oplossing kunnen bedenken. Succes! En? Lukte het? Nee hè? Er zijn te weinig vooruitblokjes om de sequentie te kunnen schrijven. De robotschoonmaker komt net niet tot bij het plastic. Als je naar de sequentie kijkt is het ook niet echt efficiënt om steeds vooruit te moeten zeggen. Gelukkig is daar een oplossing voor. Misschien had je ze al gezien, maar met de gele herhaalblokjes zou je een gedeelte van de sequentie veel efficiënter kunnen maken. Het blokje dat je binnen dit herhaalblok plaatst wordt het aantal keren herhaald dat je hier invult. Kijk zo. Stel, ik wil drie stappen vooruit. Dan vul ik in, herhaal drie keer vooruit. Neem weer dezelfde puzzel en probeer nu een oplossing te bedenken. Zou jij weten hoe je met behulp van de herhaalblokjes wel bij het plastic zou kunnen komen? Succes! Lukte het nu wel? Ik heb dit algoritme geschreven. Start. Herhaal drie keer vooruit, draai rechts, vooruit, vooruit, draai links. Herhaal zeven keer vooruit, draai rechts, vooruit. Yes, gelukt! Ik heb twee keer het herhaalblokje gebruikt. Zo'n herhaalblokje noem je een loop. Maar kijk deze puzzel eens. Zou je daar ook een oplossing voor kunnen bedenken? Maak eerst de puzzel na op je spelbord en schrijf dan de sequentie om bij alle drie de stukken plastic te komen. Zet de video maar even op pauze. Zullen we samen kijken? Start vooruit, draai rechts. Vooruit, draai links. Herhaal twee keer vooruit. Draai rechts, herhaal twee keer vooruit. Draai links, herhaal zes keer vooruit. Draai links, herhaal drie keer vooruit. Misschien heb jij het iets anders gedaan en dat is prima. Bij programmeren zijn er meestal meerdere goede oplossingen. Nog één. Zou je ook een oplossing voor deze puzzel kunnen bedenken? Maak hem na op je spelbord en schrijf de sequentie. Gelukt? Ik heb deze sequentie geschreven. Start. Herhaal drie keer vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, draai rechts. Nou, de laatste. Probeer een zo efficiënt of kort mogelijk sequentie te schrijven om alle vijfde stukken plastic op te pakken. Eigenlijk is het heel makkelijk. Wanneer je probeert een patroon te herkennen, kun je meerdere stukken herhalen. Kijk maar. Herhaal 4 keer, herhaal 5 keer vooruit, draai links. Je ziet dat het dus mogelijk is om loops binnen loops te plaatsen in je sequentie. En hoef je robotschoonmaker minder na te denken. Nu mag je zelf één of meerdere puzzels bedenken. Voor jezelf of maak puzzels voor elkaar. Leg de kaartjes op het spelbord en bedenk dan steeds een sequentie met erin één of meerdere loops om bij het plastic te komen. Zet de video maar weer op pauze. Je weet nu dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen. Zo'n algoritme start met een event. Dat je een reeks stappen binnen zo'n algoritme een sequentie noemt. En dat een sequentie loops, stukjes die een aantal keren herhaald worden, kan bevatten. Goed gedaan! Je hebt weer geholpen de oceaan wat schoner en veiliger voor alle dieren te maken. Ik ben benieuwd of het jou gelukt is de puzzels op te lossen. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder.